Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. In deze driedelige videoreeks leg ik je de moeilijkste opgave van het VWO-examen Nederlands van de afgelopen jaren uit. Ik leg je uit waarom deze vraag zo moeilijk is, hoe je zo'n vraag in een volgend examen beter kunt maken en natuurlijk geef ik je enkele suggesties hoe je nog beter kunt oefenen. De opgave die ik in deze derde video behandel is vraag 33 uit 2019 het eerste tijdvak. De link naar het examen vind je in de beschrijving van deze video. Deze meerkeuzevraag luidt hoe tekst 3 het best getypeerd kan worden. In de antwoordmogelijkheden zie je dat je een keuze hebt uit een beschouwing of een betoog met vervolgens een andere uitleg. Allereerst moet je voor deze vragen weten wat een beschouwing en een betoog is. Als het goed is heb je dat tijdens de voorbereiding van je examen geleerd. Daar zit dus niet de moeilijkheid. Een beschouwing laat de lezer nadenken over een onderwerp, opiniëren dus. En in een betoog wil de schrijver de lezer overtuigen van zijn of haar standpunt, overtuigen dus. Wil je meer uitleg over tekstsoorten en tekstdoelen, dan verwijs ik je graag door naar een video die ik er eerder over maakte. Zie in de beschrijving van deze video. Hoe komt het dat deze vraag dan zo slecht gemaakt is? Laten we eens kijken hoe je zo'n vraag het beste kunt aanpakken. De titel van een tekst zou al aanwijzingen kunnen geven of iets een beschouwing of betoog is. Echter, in dit geval is het twijfelachtig. Wat is daar nou erg aan? Dat kan zowel opinierend als overtuigend bedoeld zijn. En dus zal je de tekst moeten lezen en in je achterhoofd de vraag moeten stellen waarom schrijft de schrijver deze tekst? Is dat om het te overtuigen of om het te laten nadenken? Wil de schrijver je overtuigen, dan zal je sneller het woord ik tegenkomen plus argumentatie voor een eigen mening. Maar zet de schrijver bijvoorbeeld verschillende standpunten van andere mensen tegenover elkaar, dan is de tekst opinierend bedoeld. Voordat je de tekst gaat lezen is het slim om altijd even naar de bron te kijken. Je ziet dat deze tekst een kolom is uit de trouw. Een kolom is meestal een geschreven stuk van persoonlijke en maatschappelijke aard. Maar een column is niet uitgesproken opinierend of overtuigend en dus zal je de tekst goed moeten gaan lezen. Als je dat hebt gedaan, moeten je twee dingen zijn opgevallen. Eén, er staan standpunten van de schrijfster in, zoals, dat is op zijn minst een verfrissend geluid. Of, daarmee wordt waarde wel heel makkelijk gelijkgesteld aan wat de consument daarvoor wil uitgeven. Of, subjectieve zinnen waaruit haar mening blijkt, wat we van waarde achter hangt af van de informatie die we binnenkrijgen. En het zou niet voor het eerst zijn dat de boeren onder druk worden gezet. Het andere punt dat opvalt is dat de schrijfster veel vragen stelt, zoals in Alinea 4 en Alinea 7. En precies daarom zijn leerlingen bij deze vraag de mist ingegaan. Een logische gedachte is, als een schrijver de lezer vragen stelt, dan is dat om daar zelf een mening over te vormen. Een beschouwing dus. Maar als je de vragen goed leest is dat hier niet het geval. Door het stellen van deze vragen laat de schrijfster haar mening blijken. Uit de rest van de tekst blijkt bijvoorbeeld dat de laatste vraag, dus de laatste regels van de laatste Alinea, geen vraag is, maar eerder een statement waarbij de schrijfster vindt dat het achterhaald is dat de supermarkt ons spullen aansmeert zonder erbij te vertellen hoe de prijs tot stand komt. En dus is deze column een betoog. Dan houd je vervolgens twee antwoordmogelijkheden over, namelijk C en D. Bij antwoord C zie je dat de laatste vraag in de tekst eigenlijk erin terugkomt. Antwoordmogelijkheid D wordt in alinea 2 genoemd en verder in de tekst uitgewerkt. Daarom zijn allebei de antwoorden goed. De kans dat je deze vraag dus goed had was 50% procent. en dat deze vraag alsnog zo slecht gemaakt is, laat zien dat veel leerlingen aan een beschouwing dachten. Waarschijnlijk door de vragen die in de tekst gesteld worden. Maar je weet dus nu waarom dat niet goed is. Hoe kun je eenzelfde soort vraag in een toekomstig examen beter maken? Lees met een scherp oog en kijk of er standpunten van de schrijver zelf in staan. Dan kan het niet anders dan dat het een betoog is. Vind je het lastig om een standpunt te vinden? Gebruik dan de signaalwoorden ik vind of dus in je hoofd om te kijken of het echt een standpunt is. In deze tekst bijvoorbeeld ik vind dat dat op zijn minst een verfrissend geluid is. Zie je geen standpunt van de schrijver, maar worden meningen van andere mensen tegenover elkaar gezet, dan heb je vaak te maken met een beschouwing. Dit was het laatste deel van deze driedelige videoreeks, waarin ik de moeilijkste opgave van het VWO-examen Nederlands van de afgelopen jaren uitleg. Bekijk de rest van deze reeks om je nog beter voor te bereiden op jouw examen Nederlands. Laat het me weten als je nog vragen of opmerkingen hebt.